Hallo, ik ben Kiki, uh, ik ben 11 jaar oud en ik zit in, uh, ik zit in groep 8 en ik hou super erg van dansen. Over plastic weet ik um, dat, ik, dat de, uh, het een heel groot probleem is en dat um, dat voornamelijk komt doordat uh, mensen er niet bewust van zijn. Nou kijk, mensen denken dat het stoer is om het in plaats van in de prullenbak, naast de prullenbak te gooien, maar dat is eigenlijk helemaal niet stoer. Want het, het kan ook uh, invloed maken op jouw toekomst. Ik doe mee aan de Dopper Changemaker Challenge Junior, omdat ik een super goed idee heb en ik hoop dat ik daarmee de test zoek op kan oplossen.